Artificiële intelligentie. Je vindt het echt overal. Zo zorgt AI ervoor dat we steeds beter en beter het weer kunnen voorspellen. Maar zou een AI-systeem, dat mijn kleerkast van binnen en van buiten kent, op basis van het weerbericht me gepast stijladvies kunnen geven, zodat ik af en toe de temperatuur een graadje lager kan zetten? Van een simpele vraag naar een simpele oplossing. Deel jouw vraag of idee op www.amai.vlaanderen. En misschien komt jouw idee wel tot leven.